Wij leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. Door een zorgvuldige strategie en vals bedrog probeert Satan strijd met je te voeren en je in een gemoedstoestand van verslagenheid te houden. Maar God heeft je geestelijke wapens gegeven om tegen hem te gebruiken. Hier zijn de drie voornaamste geestelijke wapens die je kunt gebruiken om de vijand te verslaan. 1. Gods woord. Ontvang het woord door prediking, onderwijs, lezen en persoonlijke bijbelstudie. Blijf doorgaan in het woord, totdat het een openbaring wordt geïnspireerd door de Heilige Geest. 2. Lofprijzing. Dit verslaat de vijand sneller en efficiënter dan elk ander strijdplan. Maar het moet een oprechte lofprijzing zijn vanuit het hart. Niet het eren met de lippen of een religieus ritueel. 3. Gebed Gebed is een relatie hebben met God, met Hem communiceren, Hem om hulp vragen of met Hem te spreken over dat wat op je hart ligt. Het betekent ook dat je stil kunt zijn in Gods aanwezigheid. Naar Hem luistert als Hij tot je hart spreekt. Om een effectief gebedsleven te hebben, moeten we een intieme, persoonlijke relatie met de Vader ontwikkelen. Weet dat Hij je lief heeft en dat Hij je wil helpen. Er is een oorlog gaande, maar God strijdt aan jouw zijde en heeft je de wapens gegeven die je nodig hebt. Gebruik ze om Satan rennend weg te sturen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, dank U wel dat U mij de geestelijke wapens hebt gegeven die ik nodig heb om strijd te voeren met de vijand. Met Uw hulp weet ik dat ik vandaag de strijd kan winnen. In Jezus' naam, amen. Bedankt voor het luisteren.